Kan je elke computer hacken die je wilt? Oké, okay, world, wait for me. Ik zet mijn telefoon uit, want vandaag ben ik ethical hacker. Hi. Ik ben Lonneke. Vandaag ben ik hacker. Dan denk ik aan CSI en criminele uh, praktijken. Ja. Maar jullie zitten hier in een mooi kantoor, dus ik denk niet dat het dat is. Wij uh, worden gevraagd door onze klanten om uh, hun uh, beveiliging te testen. Wat doe je nog meer? Nou, bijvoorbeeld social engineering. Social engineering is uh, proberen uh, misbruik of gebruik te maken van de menselijke zwakheden. Je probeert ergens fysiek binnen te komen. En als je binnen bent, dan... Ga je dus informatie verzamelen? En ook van tevoren altijd eventjes rond het gebouw. Mm -hmm. Staat er een deur open, dan word ik in de gaten gehouden. En, uh, is dat niet zo, dan uh, pak ik de voordeur. Zou jij hier beginnen met ze hier aanbellen? Of loop je dan gewoon een beetje? Uh, nou, dat ligt eraan. Hij zit op slot. En dus bel ik aan. Hoi. Hi. Ik heb vanochtend, uh, ben vanochtend hier geweest en ik heb mijn telefoon laten liggen. Mag ik het je even pakken? Tuurlijk. Hier zijn wij uh, aan het werk bij beveiligen. En om de beveiligen te testen gebruiken we verschillende methodieken, waaronder hekken. Hallo. Hoe is het met de hek? Ik heb nu het idee dat ik een beetje iets illegaals ga doen. Dus dan beginnen we eigenlijk met een lege USB-dalen. Dan ja. moet je eigenlijk beginnen met deze script over denk ik. En als je allemaal bestanden hebt staan en een grote jouw stick is natuurlijk, kun je het ja. allemaal leeg trekken. Ik heb wel een beetje hulp nodig hoor. <laughs> ik kan het ook niet helemaal alleen. Ik heb nu met mijn script? Heb ik... de, Via een USB-stick. De gegevens van een andere computer nou hier opgezet. Ja. wordt nooit gevraagd om het best beveiligde gebouw van Nederland te proberen binnen te komen. Ik heb tegen die partier gezegd, ik kom de diploma's afgeven. Die had ik nagemaakt. En ik zeg, het is een verrassing. En ik heb een doos bossenbollen bij. Ik denk, pak er maar eentje. Oh, dat vind ik wel lekker, zegt hij. Hij zegt, en bij wie moest u zijn? Ik zeg, ja, maar eigenlijk wil ik dat het een verrassing blijft. Ja, ja, moeilijk, moeilijk. Ik zeg, ik heb al een bossenbollen gegeven, wat moet ik nog mee doen? Hij zegt, nou, ga maar gauw naar boven dan. Heb ik mijn eigen opgesloten in een bezemkast? En ik ben s'avonds op een gemak rondgestruimd. Echt een beetje filmachtig? Ja. Deze USB-stuk kan je meenemen. En als je die straks in elke computer stopt, kan je elke computer hacken die je wilt. Oké, okay, world, wait for me. Nou, denk ik wel, ja. Dit dacht ik bij hackers. Allemaal lang typ iets in en. Ja. high five. Ja. <laughs> nou, ik zet mijn telefoon weer aan. Als ethical hacker moet je ICT-ervaring hebben, programmeertaal spreken. Doortastendheid is heel belangrijk, geheimhoudingsplicht.